In dit filmpje gaan we je laten zien hoe je je stem vervormd op kunt nemen in de App Carriage Band. We kiezen voor de App Carriage Band. Vervolgens tik ik bovenin op het plusje en kies ik voor de audio recorder. Ik kies voor plezier en dan zie je dat je heel veel manieren hebt om je stem op te nemen. Ik ga voor de chipmunk. Ik zet rechtsboven de metronoom even uit, want die vind ik zelf irritant tikken. Om vervolgens mijn opname te maken, druk ik op de rode knop. Hallo, ik ben een chipmunk. Ik ga jullie vandaag les geven. Als je klaar bent, druk je op de stopknop. En wil je horen hoe je het nou zelf gedaan hebt, dan druk je op play. Je hoort meteen dat mijn stem helemaal anders is. Op deze manier kun je mensen in een reclame natuurlijk op een verkeerd been zetten. Succes met het opnemen van je eigen stem die anders klinkt.